Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag wil ik jullie gaan uitleggen hoe je een actor kan aansluiten. Wat is een actor? Een actor is een klein schakelaartje, je hebt ze misschien wel eens gezien, die je achter een, een bestaande wandschakelaar of achter een lamp kan, kan monteren. Je hebt ook van die tussenstekkers, dat zijn ook actoren. En wat doet een actor? Een actor, die, ja, kan je mee schakelen op afstand. Die kan je aan een uh, demotica systeem hangen zoals Homie. En dan kan je hem via internet kan je hem bedienen. Of uh, ja. je kan hem uh, intern in huis uh, aan een ander apparaat koppelen. En op die manier uh, <coughs> schakelen. Ik wou uh, eventjes gaan kijken uh, hoe je hem nou aan moet gaan sluiten. Uh, als eerste wil ik wel eventjes zeggen uh, dat er heel veel verschillende soorten actoren zijn. En elke actor die sluit je weer op een andere manier aan. Dus het is altijd even goed om de handleiding te bekijken. Daar staat meestal wel een schemaatje in. Ik heb hier een voorbeeldje. Ik heb hier een voorbeeldje van een actor van Cubino. En dan zie je hier zo zie je een klein schemaatje staan. En daar staat in hoe je hem moet aansluiten. Wat ook nog even belangrijk is om te kijken naar het goede voltage. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten actoren. En die hebben ook allemaal weer een verschillende soort spanning nodig. Je hebt actoren die werken op 230, je hebt actoren die werken op 12 volt of op 24 volt. En sommige zijn zelfs ook potentieel vrij. Dat betekent dat hij niet uitmaakt wat voor spanning je erop zet en dat hij dan altijd werkt. Maar dat is altijd even goed om het te bekijken en uit te zoeken. Zo komen we niet voor verrassingen te staan of ja, je maakt het apparaat niet meteen kapot. Dus als je dat allemaal weet dan kunnen we hem gaan aansluiten. Ik heb hier op het bord uh, eventjes een actertje getekend. Ik heb hier de acta, hier twee lampen en hier heb ik een, een schakelaar uh, gemaakt. Laten we als eerst even kijken naar de kleuren uh, van het draad van de elektrische installatie. De L, dat is uh, de kleur bruin, dat is de, daar staat spanning op. De N, dat is uh, de blauwe draad. De groen gele draad, dat is de aarde. En het schakeldraad, dat is de zwarte draad. Oké, okay. je ziet hier een schakelaar en die heeft twee bedieningsknoppen. En dat komt omdat ik bij mijn, uh, mijn actor heb ik twee ingangen en twee uitgangen. Bij een, uh, dit is een voorbeeld van een Cubino uh, actor. En daar staat meestal zo'n uh, deze cijfers op aan de achterkant. En die komen weer overeen met de aansluitklemmen die op de actor zitten. En aan de hand daarvan kan je zien hoe je hem aan moet sluiten. Als je nou niet zo heel veel verstand van een elektra hebt, dan kan ik begrijpen dat je dit niet helemaal snapt. Dus vandaar deze video ook. Dan ga ik het met jullie doornemen. En gaan we eens kijken hoe we het aan moeten gaan sluiten. Oké, okay, laten we eens kijken wat dit allemaal betekent. We hebben hier de N en de L die komen hier alweer terug. Dat zijn de fase en de nul. Daarmee zorg je dat de actor werkt. En voor de rest doet hij eigenlijk niks. Dus het zorgt alleen voor dat het actertje doet. doet. Zien we hier I1 en I2 staan. Dat zijn de ingangen. Ingang 1, ingang 2. Dus hier kan je een schakelaar op aansluiten. En hier kan je een schakelaar op aansluiten. Nou, Q1 en Q2... Dat zijn de uitgangen. Dus dan kan je hier een lamp op aansluiten. En daar een lamp. Bij uh, Cabinio staat er mis ook nog TS. En dat is uh, voor de temperatuursensor. Alleen, uh, ja, dat vond ik nou niet echt uh, heel relevant. Dus die heb ik nou eventjes weggelaten. Oké, okay, laten we eens gaan kijken. We beginnen eventjes uh, bij de schakelaar. Dit is de schakelaar die bij jou in de wand zit. En ja, ik heb hier toevallig eentje getekend met twee knoppen en dan gaan we als eerste zorgen waarschijnlijk zit er al bij jouw schakelaar zit er een bruine draad aan een kant die bruine draad die zorgt ervoor dat de schakelaar spanning heeft en als ik de schakelaar ga bedienen dat hij die, die spanning door kan geven meestal zit er hier zo intern zit hij doorgekoppeld met de andere kant zodat je maar één draad hoeft aan te sluiten. Nou, we uh, zitten aan deze kant. Zitten waarschijnlijk twee zwarte draden. Die zijn van je lamp. Die gaan rechtstreeks naar je lamp toe. Die draden die kan je loshalen, die kan je eraf halen. Want we gaan nu hier zo de actor ertussen knopen. Want we willen straks natuurlijk dat als we de schakelaar bedienen dat de lamp aangaat. En dat gaan we dus doen via die actor. Gaan we nu eventjes hier bij de actor kijken en die gaan we als eerste voorzien van spanning. Dus we gaan een blauwe draad maken naar de M. En uh, de lijnen die je hier ziet, dat zijn uh, de draden die uh, vanaf de groepenkast komen. Dus daar kan je uh, ze heen uh, maken. Zien we hier nog de L, die gaan we naar de bruine maken. Dus de actor die heeft nu spanning en die kan nu gaan werken. Nu gaan we de schakelaar tussen knopen en nou gaan we zeggen I1, die maken we naar deze knop en I2, die maken we naar die knop. Als ik nu uh, uh, de schakelaar ga bedienen, hier zo, de wandschakelaar, en ik sluit hem, dan gaat de spanning lopen naar I2. Dus op I2 komt er al spanning te staan. En I2 is weer in de actor intern verbonden met Q2. Dus hij zal zorgen dat Q2 uh, wordt aangezet. Nu moeten we natuurlijk ook nog zorgen dat de lampen uh, gaan branden. Dus we gaan hier van Q1 gaan we een draadje maken naar een lamp. En van Q2 gaan we een draadje maken naar de lamp. De lamp die zit waarschijnlijk uh, al aangesloten. Dus hier gaat er nog een draad weg en die gaat naar de nul toe en dat geldt voor die ook. En waarschijnlijk zit er achter je lamp ook nog een, een aarding. Het ligt er een beetje aan of je die aan, moet dan aan wat voor armatuur je hebt en in welke ruimte je de armatuur gaat ophangen. In de badkamer zou ik het wel aansluiten en in de tuin zou ik hem ook wel aansluiten. Maar in de woonkamer is het niet per se noodzakelijk. Alleen ja, het is wel aan te bevelen. Het verschilt ook wel weer een beetje per amateur. Sommige amateur, die hebben geen eens een aarding. Dus dan kan je hem ook niet aansluiten. Maar het is dus per geval verschillend. Oké, okay, laten we even kijken wat we nu gemaakt hebben. Als we nu de schakelaar gaan bedienen, gaat de spanning naar I2 of I1. En dan komt de spanning op... ...de lamp te staan en dan gaat de lamp branden. De draden die op je schakelaar aangesloten zaten... ...die kan je aan gaan sluiten op Q1 en Q2. Want dat zijn de twee schakeldraden. En dan moet je van I1 en I2... ...moet je even een nieuw draadje naar de schakelaar maken... ...zodat die uh, kan gaan werken. Dus zo sluit je een, uh, een actor aan op een schakelaar... Nu kan je hem gaan toevoegen aan Homey of je andere domotica systeem en ja, dan kan je hem gaan programmeren. Vond je dit nou een leuke video doe dan even een blauw duimpje omhoog. Wil je meer video's zien van dit soort video's zien dan uh, laat het even achter in de comments. Heb je nog vragen laat ze ook even achter in de comments en dan uh, zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.